Hallo, ik wil me even voorstellen. Ik ben Marielle Verijn van Learning Rocks en Leerlijn ICT is één van onze projecten binnen Learning Rocks. En wat goed dat je wilt beginnen met het verbeteren van je digitale vaardigheden. Dan zit je hier hartstikke goed. Je vindt hier modules op allerlei verschillende vlakken. Dus meer mediawijsheid of je denkt meer informatievaardigheden of computational thinking. Het kan eigenlijk allemaal binnen Leerlijn ICT. En als ik je een advies mag geven, dan probeer regelmatig te werken aan je digitale vaardigheden. Want het is namelijk zo dat in dit geval veel doen werkt gewoon het beste. Dus één keer per maand een paar uurtjes is echt niet voldoende. Dus je zult wat meer activiteiten moeten ontplooien. En dan zul je vanzelf merken hoe snel je digitale vaardigheden verbeteren. Want het is niet moeilijk, iedereen kan het, maar het is gewoon een kwestie van heel veel doen. Nou, zijn er vragen? Kijk even wie je modulecoach is en stel je vragen in het forum of stuur ons een berichtje via het forum. Dat kan ook, maar ook een privéberichtje, dat is ook mogelijk. Ik wens je ontzettend veel plezier en heel veel succes en uiteraard zie ik je hopelijk heel snel. Tot zo!